Je bent dit jaar 50 jaar beeldend kunstenaar en uh, dat is een hele prestatie. Uh, zeker als je er nog zo fief uitziet zoals jij. Ik heb je net gecomplimenteerd over hoe mooi en strak je in het pak zit. Je bent vandaag de jubilaris, dus uh, zo zie je er ook uit. Het leuke is dat toen hij 50 jaar geleden begon... Toen zat er al precies in wat, wat er nu nog steeds uitkomt. Het is geraffineerd, het is, het is heel spannend, het is heel mooi materiaalgebruik, vakmanschap. Ja, prachtige beelden. Nico, 50 jaar, een heugelijk moment. Ja, zeker. Loopt er nu een grote uh, draad door jou web? Hè? Ja, echt vanaf uh, 50 jaar geleden. En dan ontdekte ik op een gegeven moment aan de hand van een tekening, waar ik een beeld had gemaakt, wat ik kwijt ben geraakt en dat heb ik ineens... 2012 opnieuw gemaakt ja, en toen dacht ik, van, ik ben eigenlijk al 50 jaar bezig met werken die karakteristiek zijn voor mijn oeuvre, dus op die manier. Na de Academie voor de Beeldende Kunsten Sint-Joost besloot je in 1967, dames en heren, in Tilburg aan de Fontes Academie voor Beeldende vorming te gaan studeren. Ik heb samen met hem op school gezeten, hij was één jaar verder als ik, hij was een van de mensen... Uh, die toen al grootschalig uh, werk maakte, in tegenstelling tot alle andere studenten... die dat zo klein mogelijk deden, want er kon het achter op de fiets. Dus hij had als enige een echt transportmiddel, de transportfiets... Uh, waarop hij al zijn grote werken kon sjouwen van de ene plek naar uh, de andere plek. Dat wil zeggen van zijn atelier naar de academie en terug. Ik ben echt fan van, uh, van zijn werk. En hebben hem ook altijd met veel plezier en uh, ook interesse uh, gevolgd. Zowel in zijn grote werken in de openbare ruimte als in zijn kleinere composities die meer studieus van karakter zijn. En waarin hij eigenlijk alles uitdoktert hoe het dan in een uh, situatie kan worden toegepast. Wat je in ieder geval ook in je werk uh, hebt laten zien is je fascinatie voor carnaval en dan met name de carnavalsoptocht. Als zevenjarige jongen bouwde je de optocht van Bergen op Zoom in het klein na. Nou, dat vond ik een van die dingen waar ik helemaal door uh, gefascineerd werd toen ik dat bij jou zag uh, in je atelier. En later ging je zelf wagens uh, ontwerpen en je sleepte hiermee prijzen in de wacht. Ja, je zou willen dat eigenlijk hè, bij het carnaval dat men nog steeds vanuit die... Uh, kunstzinnige uh, uh, blik naar uh, uh, de wagenopbouw uh, kijkt en uh, soms is dat ook zeker het geval en soms zou dat nog wel misschien iets meer kunnen. Tom, dus... uh, heb je iets uh, te vertellen over het werk van Nico? Ja, zeker, zeker ja. In de eerste plaats vind ik zijn werk uh, ongelooflijk helder en zuiver. En wat ik heel uh, knap vind aan hem is dat hij al heel vroeg wist wat zijn weg moest zijn en wat zijn stijl moest zijn. En hij, hij, hij heeft daar heel uh, voortvarend eigenlijk aan vastgehouden, maar heeft zich daarin ook ontwikkeld. En dat, uh, dat vind ik heel, heel knap. Hij maakt, hij maakt ook echt uh, 20e, 21e eeuwse kunst. Uh, um, en daarin is hij heel integer en uh, straightforward is echt een hele goede kunstenaar. Ik ken het werk van Nico in grote lijnen. Ik uh, volg het een beetje op afstand wat hij doet. Maar ik vind dat hij uh, met een zekere regelmaat werk laat zien wat groot is, wat monumentaal is. Ook als het heel klein is uitgevoerd. En hij weet een soort consequentheid aan de dag te leggen die je niet bij iedere beeldhouwer tegenkomt. Beste Nico, de genegenheid die jij voor Tilburg voelt is wederzijds. Jouw kunst en jouw persoonlijkheid zijn onlosmakelijk verbonden met de stad. En het is dan ook niet voor niets dat de gemeente jou in 2014 vroeg om een onderscheiding te ontwerpen. Een onderscheiding die we uitreiken aan personen en organisaties met bijzondere verdiensten voor de stad en die zich hebben bewezen als ambassadeur voor de stad. En je hebt in 50 jaar meer dan bewezen een ambassadeur voor Tilburg te zijn. En het is mij dan ook een groot genoegen dat ik jou, namens het college van burgemeester en wethouders, jouw eigen Tilburg trofee mag komen. Ik vind het tof dat hij de medaille van Tilburg gehaald heeft, want die heeft hem zelf gemaakt. Dus dan krijgt hij weer wat terug.